Onze samenleving is gemobiliseerd om te voorkomen dat wij onze kinderen opzadelen met een erfenis die hun leven zal verwoesten. We moeten zo snel mogelijk overtollig CO2 opruimen. Tegelijk moeten we vervuilende productieprocessen aanpakken. In een circulaire economie gebruiken we zoveel mogelijk schone, cleantech-energie aan de voorkant en ruimen we overtollige broeikasgassen op aan de achterkant. Carbon Mining BV heeft na veel onderzoek een revolutionaire bewezen techniek ontwikkeld om met natuurlijke, niet fossiele processen de chemische binding tussen atomen en moleculen te maken of te breken. We noemen dit Pure Technology. Onze carboncontainer haalt met natuurlijke processen CO2 en methaan uit de lucht en breekt ze af zonder energie te gebruiken. In de carboncontainer gaat lucht naar binnen wordt de koolstof uit de broeikasgassen gefilterd en schone lucht teruggegeven. Eén carboncontainer werkt als een bos van 4000 bomen. Voor meer informatie bezoek www.carbonmining.eu